Hallo, super leuk kijken naar deze nieuwe weekvlog. Het is nu zaterdag. Ik was net super stukje aan het kijken dat ik mijn huiswerk aan het maken was. Wat goed van mezelf. Oh, mijn moeder is er nu. Blondie is gisteren gerecht. Uh, dat, is, dat was vorige week. En vandaag ga ik samen met mijn vader suppen. Dat is op zo'n, het lijkt wel een surfplank. En dan, net op peddels. dan kan je volgens mij, ja, zoiets ga ik om vier uur doen. Na deze live chat ga, ga ik naar de manege toe, zijn mijn moeder. En dan gaan we op een buitenrit of de paarden. op de wijn. Kijk, ik ga nu verder de live chat doen. We zijn hier op de manege ik wil blondie poetsen. Blondie vindt het erg lekker. Ja, het is weer aan voor dus dat is wat min, minder, maar ook wel heel erg fijn. Uh, ze heeft zichzelf weer lekker vies gemaakt. Alle drie haar, hoe heet dat nou? Denk nee, nee. krammetjes. krammetjes. ja. Die zit er nog in, dus dat is wel heel fijn. Dus die niet er nu al is uitgehaald, want dat kan. Oeh, even kijken hoor. Ja, ik wil je hoofd zien. zien. En wij gaan vandaag weer een poging doen tot buiten rijden. Zonder trailer! met taartjes, lekker naar buiten. Zin in. Het is lang geleden om te buiten te rijden. Blondie heeft stress. Waarvan? Meeuwen. Dat is geen grapje. Dat is gewoon waar. Zijn het meeuwen? Hé, nee, dat zijn ganzen. Het zijn niet eens meeuwen, het zijn ganzen. Dus, het is geen stresskip, maar stressgans. Nou, we zijn aan het proberen de andere route naar het strand te vinden, maar dat is nu mislukt. We zijn nu hier. En ik zie geen ruiterpaden meer. Dus gaan we Madestein weer in en dan gaan we zoeken naar een tot in het Ja, ik denk dat we echt over de weg Er moet toch meer. Er moet iets zijn, ik weet alleen niet wat. Er moet iets zijn, ik weet alleen niet wat. Ja. Dus we het dan maar even uitzoeken. Nou, Fran heeft heel erg de best gedaan, en heel goed. Er stukjes in het raf aan het teugel, een heel klein stukje groep in de teugel, dus daar was ik heel blij mee ook buiten is het fijn om gewoon tempocontrole te hebben en goed samen te werken. Dat is mooi. De blondie! En die doet het altijd goed. Rafa Basie. Nou, vooral mag ik nu even uitstappen met de lange benen. Inmiddels zijn we ook het bos weer uit. Dus ik ben benieuwd wat we zo meteen bij de groep ganzen, die daar in de verte zijn, wat er gaat gebeuren. Of ze in het water net zo eng zijn als aan de kant. En je weet het niet? Ja, dat vond ik ook een meer je Misschien was die wel heel veel enger dan de gans. Goeie vraag. Je weet het nooit met die paarden. Ja. De gans gaan er vast opzij. Kijk. Die varen al vast naar de zijkant Ik weet het toch? Ja, natuurlijk zwemmen ze. Maar ik vind net bootjes. Ja. het grappig aan Verona. Die wil natuurlijk nooit buiten zijn. Maar die is nergens bang voor. Niet voor kansen, niet voor grote bladeren, niet voor... Ja. Ook niet voor machines, niet voor verkeer, alleen voor buiten. Dus dat is eigenlijk altijd wel een soort grappig. Wat tegenwoordig wel heel goed gaat om te zeggen. gaan gewoon normale buitenritten maken. En wat ik zei, zelfs een stukjes aan de teugel. Nou, de haal hoor. Ja. Dit zijn ook tamme ganzen, want ze zijn dit. Mijn vrouw gaat ook steeds sneller. Misschien is het toch spannend. Stel je voor dat je ganzenbord moet spelen. Ja. Ja. En Blondie durft dat niet. Mijn vrouw durft dat wel. Nou, lekker buiten ditje afzadelen en dan gaat Tess suppen het is vandaag zondag we zijn aan het filmen McDonald's we zijn niet gesponsord door jullie willen we wel maar we zijn een video aan het opnemen met deze geweldige mensen deze geweldige mensen hebben druk met andere dingen hoe heb jij die dan lekker eten uh, we gaan even kijken zo yeah. nou weer gaan we bij de stapmode staan Klaar. Kom klei, we gaan naar de stapmoder staan. Nee jij komt aan. Oh nee, klei, we gaan naar de stapmoder toe. Ik ben rijk. Nee. Nou, we zijn dus met de hele meute video's aan het opnemen. Het is echt Maar hij heeft echt een kleine pootjes. Kijk, dat is mijn camera assistent. Kun <lacht> je ook echt het filmen nu? Ja. Is... Ik ben al de hele tijd aan het filmen. Oké. Okay. Dan heb ik op nog zes. Dan hebben we ook nog, we ook nog de fan. Oh nee, ja, de fangirl. Fangirl. Maar is dat zo? Zo. Het is eerder een tijdje later. En ik ben Boris aan het rijden. En daar verderop is Elisa. Die is even het dekje aan het goed doen. Ik ben een hele droge keel. Oh. Ik weet niet waar door het komt, maar vast omdat ik even met mijn mond open zit. Zo. Pff, een droge lummen zo. Ja, dat zie je wel. Ja. Um, yeah. Ik ben Boris aan het proberen, omdat ik natuurlijk samen met Elisa en Bel en Verona... Dat we natuurlijk naast elkaar gingen galopperen en dan niet heel hard gingen, maar wel gewoon dat we vroeger dachten, oh, het is echt heel hard. En uh, dat ben ik nu rustig ook aan het proberen met Boris. Uh, maar dan in het draf, want hij moet natuurlijk nog leren. En dan denk ik van, he, huh, leren. Maar het is ook gewoon handig dat als hij naar een klein meisje of jongen gaat, dat... Die ook lol met hem kunnen hebben. En dan dat ook zouden kunnen doen. Want dat zou wel heel erg leuk zijn. Want net zoals ik mijn bel had. Dus Kloren is aan het afberichten met lol. Ja, je gaat erop komen. Dat lukt je wel. Probeer op te stappen. Hoe soepel dat gaat. Gaan we kijken. Ik kan het zelfs. Zo, je zit erop. Ik zit nog steeds op Boris. En we gaan nu even lekker stappen. Dus yes. ja, basics. De ah. vrouw is de afgelopen drie dagen gereden. Blondie is vanmorgen gereden en zaterdag. Vandaag zijn ze lekker vrij. Staan ze op de wei? Uh, morgen zijn ze ook vrij. Staan ze ook op de wei? Want dan gaan we iets heel gaafs doen bij de warstore. En Tess moet gewoon naar school, dus we moeten nog even ons ritme vinden. Maar de paardjes krijgen genoeg aandacht en een vrije beweegruimte. Het is vandaag maandag. Ik heb een therapiedekje voor Boris gepakt, want Boris staat daar al klaar met zijn peeskapjes om en toen bedacht ik me, hey, ik heb ook nog een dekje nodig, dus ging ik een dekje halen. Uh, ik ga vandaag Boris rijden. Blondie, die wordt er daar gereden. Um, Verona en Blondie, die staan nu op de wijn. Hopelijk heeft Daan Blondie al gereden, want anders... Ja, ja. Ik, ik uh, ga niet heel veel meer zeggen, want dan praat ik toch alleen maar onzin, dus... Je hebt nog niet eens zadel, of? Ja, klopt. al. Ja, okay. ja. Nou, tussen plekken gereden, en nu gaan de paardjes lekker naar binnen. Ik moet het verandje nog even vast doen, doe ik het We zijn onderweg naar huis. Wat heb jij vandaag gedaan? <laughs> ik heb de paardjes op de rij gezet, van de paardjes weer van de weg gehaald samen met Tessa. Rest ben ik sociaal geweest in de kantine. Mooie dag tot morgen. Ik was vandaag aan het fietsen omweg naar huis. En ik ben helemaal nat geregend. Dus ik moest even snel in de douche springen. Ik ben hier nu bij Blondie en ik heb les met haar. Ik heb hierna een les met Boris. Eerst met Blondie. Ik heb er zin in. Ik ga mijn laarzen vandaag alleen mee rijden. Daarna doe ik ze gelijk weer uit, want ik mag ze voor de rest niet aan. Ik vind volgens mij heeft mijn moeder het al erg genoeg dat ze niet in de glazen kast komen. Dus ja. Ik ben nu met mijn laarzen. Ik voel wel echt dat ze nieuw zijn. Want uh, het leer is nog. Ja. Hoe heb dat noemen? Nog niet stijf. Stijf. Dus het moet nog even vormen naar mijn lichaam. Hou je linkerkuit er eraan. Zo ja. Goed zo. de been. aan je rechtertoren, rechter sorry. Ik heb liever dat als je iets doet dat dat of recht is of met je buitenteug iets meer, maar niet je binnenhand naar je toe. les gaat samen met Boris. Dat ging echt heel erg goed. Soms dacht hij wel van uh, ja, ik wil dat je nu iets gaat doen. Toen ging ik ook wel wat doen. En ging het wel beter. Uh, ik ben nu lekker aan het uitstappen. En jij, heb jij al gereden? Nee, nog niet? Ik dus moet nog rijden, rijden, dus ik ga nu met Vroon. Ja. Oh, so, met Vroontje ga ik gereden. Succes! Dank je. Lek lekker gereden, ging goed. Ik merk dat ze weer beter begint te ontspannen en ook weer meer buikzaam is. En we hebben allerlei zweet, dus dat ga ik even laten zien. Kijk, we hebben helemaal halszweet. Zo, dit hele stuk. Maar ook hier. Dus dat betekent dat ze de schoft gebruikt heeft, heeft Als Even op de kont kijken. De kont is droog. Dus dat betekent dat we nog meer aan de kont moeten doen. Wij zijn zo ontzettend blij. Ja, want we zijn net klaar. Stop in de auto, doe de deur dicht en. Kan je het zien? zie nou, je? Ziet niet, ja, je ziet het wel, maar niet heel goed. Misschien moet je het licht uit doen hier. Uh, het regent. Ziet het zo beter? Nee, helemaal niet. Ja. Kijk, het giet. En dan ook echt. Hierin heb ik dus gisteren vanmiddag gefietst. Kijk, mijn buienradar. dat het ook opzien. zien. Hier. Kijk, die piek. Oh. Zo hard regent het. Wij gaan nu naar huis toe. En dan zie ik jullie heel graag morgen weer. Donderdagochtend, zometeen wordt het gevolg weer. Maar ik ben nog even met vrienden op strand om alles uit te laten. En even de vissen op te Voordat het straks op is. los. Zo. Ja. Zelf lang maken. Zo, ja. Maar wel steeds in, te in die tempelwisselingen vragen of hij de hals iets wil laten zakken. Zonder dat je je teugel langer laat. Zo. We gaan aan de hand veranderen. De komen we hier op binnenbeen. hij dan doen we buiten teugel lichaam Na een aantal rondjes boos worden en zeggen, hé, hey, je mag niet naar buiten vallen, maar zorg dat jij zelf eens op het voor bent, hè? Jij kunt voorkomen dat het niet nog een keer gebeurt. Goed. Zo, hou recht aan de voorkant. Niet te veel naar binnen laten kijken. Ja, heel goed. En weer opvangen. En dan dan weer voelen of die vlot is. We zijn inmiddels thuis. Mijn blondie ging het niet helemaal zoals het zou moeten. Dus dat was eventjes wat langer rijden. En het werd eigenlijk veel te laat. Dus Tess is dus nu snel al de spullen aan het pakken. Nou, snel. Die moet nu even de spullen voor school pakken. Snel in pad en dan naar bed. Want morgen moet ze gewoon weer naar school. Dus dit was de donderdag. Idis vandaag. Vandaag hadden we een wat rustiger dagje. Want ik ben weer nat geregend. Twee dagen is hard getraind met de ponies, dus vandaag waren ze vrij. want het hele weekend moeten ze ook lopen. Zaterdag moeten ze proefjes oefenen en zondag moet je een wedstrijd rijden. FC. Ja. Ze hebben vandaag in de molen gestaan en Boris in je jeppel. Ik heb de appjes ondertussen gegeven. We hebben even in de auto gechilled. Vanmorgen zijn ze afgedaan door de manege. En Ik ben er flink uit geweest vandaag, maar ze hebben wel plek gehad. Nou, naar huis. En dit is het einde van de weekvlog. vlog. Ja. Superleuk dat je gekeken naar deze pink vlog. Ook oh, daar gaan we weer op Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Abonneer op ons kanaal en klik op het belletje. Dat is een belletje is uit Duitsland. Heel erg fijn. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doeg!